Hi, vandaag wil ik dit product laten zien van Catrice. En het heet Absolute Rose. En dit is een heel mooi paletje met verschillende kleuren. Um, nee, wel liefst zes verschillende kleuren. En um, ik, het leek me gewoon heel erg leuk om een review te doen van dit palet. Waarin ik jullie laat zien hoe de kleuren uitpakken op je ogen. En uh, hoe ik het ervaar. Ik heb hem nog helemaal niet gebruikt. Hij is brand new, dus dat is extra leuk denk ik. En we gaan gewoon beginnen. En ik zal je laten zien hoe de kleuren opbrengen. En hoe ik het ervaar. En wat ik ervan vind. Um, zoals jullie zien: het zijn verschillende tinten. Een hele lichte, zachte. Ja, naturel tint. En uh, deze is vrij mat. Zit ietsje glitter in. En dan hebben we deze. Dat is iets. Een beetje poederroze eigenlijk. En er zit een hele kleine shimmer in. Dan gaan we gaan meer naar de taupe, Ook met een shimmer. En um, ja, deze tint is net iets meer. Iets donkerder en er zit ook een mooie shimmer in. En deze is juist meer taupe en mat. Dus vrij mooi. En dan als laatste zit er een soort aubergine in. En neigt um, zo naar bruin als naar paars. Heel bijzonder. En er zit ook echt een glitter in, maar meer gouden glitter. Dus dat is weer iets, uh, iets extra's. En het palet viel me eigenlijk op in de winkel omdat hij nieuw was. En het leek me gewoon leuk om ook eens wat roze tinten erin te gooien. En het is een mooi palet voor iets van 4 euro, geloof ik. Dus mooi. En achterop staat er Get the Rose Look. Er staat een hele gebruiksaanwijzing hoe je de kleuren kunt gebruiken. Daar zal ik deze keer geen aandacht aan besteden. Misschien nog een andere keer. Ik zal ze nu gewoon gebruiken zoals ik ze normaal gesproken op zou doen. En uh, we brengen gewoon een soort dagmake-up aan... En daarna kan ik laten zien van hoe kun je hier bijvoorbeeld een avondmake-up van maken. Omdat er ook wat donkerdere tinten in zitten. Nou we gaan beginnen. En ik begin altijd eerst met de basis. En dat is gewoon de lichtste tint. En die lichtste tint is gewoon tint nummer 1. Er zit trouwens ook een leuk borsteltje bij. Ik zal hem even laten zien. Met zo'n soort sponsje. Die heel snel vies worden. Ik zou deze trouwens gebruiken voor de lichte tinten. Dit sponsje. En een kwastje. En die voelt mwah, niet heel zacht, maar ook niet heel vervelend. Ik denk dat het wel goed werkt. Ik zal hem niet gebruiken, ik gebruik die eigenlijk nooit. Ik gebruik gewoon lekker mijn eigen kwasten. En we gaan gewoon beginnen met een makkelijke dagmake-up die je eigenlijk elke dag kunt opdoen. Altijd goed is. En dan begin ik met licht tinten en die breng ik aan over het hele ooglid. Ik heb nog helemaal geen oogschaduw op. Ik heb wel wat primer aangebracht, want dan blijft de oogschaduw makkelijker plakken. En die lichte tint is mooi zacht. En er zit een heel ietsje een glansje in, maar ik denk niet dat het heel goed te zien is. Wel heel mooi. Hij dekt goed zoals jullie zien. Ik vind het heel mooi. En dan brengen we als tweede, brengen we met een andere brush, een wat plattere brush, brengen we de nummer 2 aan en die breng je gewoon aan op je bewegend ooglid. Je ziet niet heel veel verschil, hij is iets donkerder, maar nou, het verschil is echt minimaal. Ik ben bang dat als ik deze twee, dat deze eigenlijk hetzelfde overkomen op de camera. Dus ik ga gewoon kiezen en dan kies ik de donkerste tint en dat is deze. Dat is nummer 4. En die breng ik ook met een platte brush aan, maar dan meer in de arcadeboog. Nou, je ziet het ietsje. Het is niet heel sterk, het is heel mooi licht. Het geeft een hele frisse look. En dan gaan we beginnen met die matte taupe. En um, die gaan we hier overheen brengen, net iets steviger. En dan gebruik ik een schijne brush voor, deze. En die breng ik aan, zeg maar, in de arcadeboog, maar meer als een streepje. Meer, iets meer gedefinieerd. Dan blend je hem iets uit met de kant omhoog. Zo, en deze begin je al iets beter te zien. En ik vind het mooi dat deze mat is, want soms wil je niet te veel shine. Nou, oh, die is heel mooi. Het is nu heel natuurlijk. Het oog is heel licht. Heel, nou, ook een beetje fairy tale-achtig eigenlijk. En dan hebben we nog één tint over, de donkerste. En dan kun je bedenken denken, waar zou ik die voor gebruiken? Nou, je kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om alleen in het hoekje aan te brengen. Oh, sorry trouwens voor mijn nagellak, want het ziet er echt niet uit. Maar ik had geen tijd om nog nieuwe nagellak op te doen. ik ga het dadelijk meteen eraf halen en nieuwe aanbrengen. Maar ik wilde eerst deze video maken. Uh, Oké, okay, even terug naar die donkere. Je kunt hem aanbrengen, zeg maar, als soort eyeliner. Dat ga ik nu doen, want vaak breng ik hem gewoon in het hoekje aan. En dan krijg je ja, een mooie diepte in je ogen. Maar laten we hem gewoon als eyeliner aanbrengen. En we Breng ik hem gewoon alleen langs je wimperrand aan. En pak ik een hele platte brush voor. Ik Moet even kijken welke. Even zien. Kan je kiezen. Daar gebruik ik deze voor. Omdat hij mooi wat smaller is. En hij is ook voor eyeliner bedoeld. En dan breng je hem gewoon langs je wimperrand aan. En die is heel mooi, is makkelijk aan te brengen. Niet heel erg moeilijk. Hij is niet super sterk, maar wel sterk genoeg vind ik. Zo, nu heb ik hem aangebracht tot zeg maar hier. Als je rechtuit kijkt, tot waar eigenlijk je lens stopt. En dat maakt je ogen echt opener en groter. Echt fantastisch. En je kunt hem nog iets meer... ...naar het binnenste hoekje aanbrengen. Dat geeft een iets dramatischer effect. Is ook wel erg mooi. Dit is echt een, ja, een goede look voor school, voor werk, wat dan ook. Gewoon voor dagelijks eigenlijk. En je zou bijvoorbeeld, als je ook nog de onderkant wil doen. Ik heb nu geen mascara aan de onderkant aangebracht. Dus ik laat het gewoon eigenlijk lekker gewoon zo licht en open, sprankelend. Maar als je toch ook aan de onderkant mascara aanbrengt, je wil daar graag oogschaduw op aanbrengen. Dan kun je bijvoorbeeld beginnen door um, die matte taupe. Deze. De laatste aan te brengen aan de onderkant. Gewoon een beetje je ogen omcirkelen. En dan kun je die donkerste, kun je dan ook in de buitenste hoekjes aanbrengen. Niet te ver, niet te heftig. Maar net tot het midden. En wel zorgen dat je hem goed uitblendt. Niet dat hij zomaar in één keer stopt. Zo mooi laten verlopen. En dat hij niet in één keer begint, maar dat hij mooi overblendt met de andere kleur. Zo, en dat geeft eigenlijk een iets, uh, iets heftiger, heftiger effect. Maar wil je deze make-up nu eigenlijk tot een wat zwaardere make-up maken? Omdat je een feestje hebt, of het is avond, je gaat het eten of wat dan ook. En ja, s'avonds kun je toch iets, net iets donkerder pakken. Dus dan um, nemen we gewoon die donkerste tint. En die breng je dan in het hoekje aan. Dat vind ik altijd heel erg mooi. Zie je wat voor effect dat geeft? geeft net iets heftiger effect. Dus dat doen we hier ook. En dan maak je een mooi beginnetje. Maar wat je dus ook kunt doen, dan pak je een hele zachte brush. Gewoon heel zacht. Een beetje zo'n fluffy-achtige brush. En dan... Lend je hem een beetje mooi uit zo naar de rest van je arcadeboog en ook over de rest over je bewegend ooglid. En dan wordt hij iets zachter. geeft heel mooi, ja, ik weet niet... Wat meer diepte in je, in je ogen. Zeker als je... wat. Uh, ik heb best wel diepe, diepgelegen ogen. Dus bij mij zie je ze maar dit bot hier heel goed. Maar als je wat platter hebt. En dan breng je net die, die donkere oogstraden net iets meer hier in het hoekje aan. En net iets meer omhoog. Dan brengt het, geeft het je oog iets meer diepte. En geeft het iets woelere blik. Dat vind ik heel erg mooi. En wil je het nog iets sterker laten overkomen. Dan breng je die donkerste tint gewoon over je hele arcadeboog aan. Zorg wel dat je hem mooi uitblendt, want anders ziet het er niet netjes uit. En deze tint is heel goed te blenden, dat is ook wel prettig. Zo. Gebruik je nog een zachte brush, klein beetje verder uitblenden, mooi uitvagen. Laat het natuurlijk overkomen. Zo, en heb je nu eigenlijk mijn signature look? Want zo doe ik eigenlijk de meeste oogmake-up die ik normaal gesproken aanbreng. Maar we kunnen het nog een klein streepje verder trekken. En dan um, meng je eigenlijk die taupe met die donkerste, meng je samen. En die breng je op je hele bewegend ooglid aan. Zo, en dan krijg je echt zo'n, ja, zwoele look eigenlijk. Ik, ik vind het heel erg gaaf. En vooral als je dan nog bijvoorbeeld een uh, liquid eyeliner bij aanbrengt. Ik zal, het laten, ik zal het even laten zien. Even een spiegeltje erbij pakken, anders zie ik het niet goed. Zo, en dan krijg je echt al een mooie avondmake-up. En dan wordt het net iets zwaarder, iets heftiger, iets donkerder. En ik denk dat het wel heel erg mooi is. Vooral, ja, gewoon voor avondgelegenheden. Het is net wat heavier. En wat vind ik eigenlijk van dit ballet? Ik vind het eigenlijk heel mooi. Ik vind het fijn. Um, vooral omdat die lichte tinten, die zijn gewoon ja, heel zoeter, heel ja, poederachtig. Ik moet zeggen, onderling zul je niet heel veel verschil zien, vooral tussen deze drie niet. Omdat die echt heel dicht bij elkaar liggen qua kleur. Maar dat is op zich niet heel erg, want misschien ben je de ene dag in de mood voor deze en de andere keer heb je weer zin in deze. En dan zal het niet heel veel schelen. Ik denk ook niet dat je heel duidelijk het verschil zult zien. Maar um, de kleuren zijn gemakkelijk aan te brengen. En wat ik zo leuk vind, is dat er mat, zo'n matte tinten in zitten. Zoals die allerlichtste en wat donkerdere. Maar ook. Um gewoon lekker uh, ja, glossy tinten met een shine, met glitters, met, een, ja, met shimmers. En ook leuk dat die shimmers onderling ook nog verschillen. Want hier zitten echt gouden, bronzen shimmers in. En hier zitten meer zilveren shimmers in. Dus dat is een leuke afwisseling. Zeker voor ja, verschillende gelegenheden wanneer je het ook ook wilt gebruiken. En um, dit zijn natuurlijk ideale voorjaarskleurtjes, want je krijgt echt dat ultieme voorjaarsgevoel hiermee. En wat ik ook heel erg mooi vind is dat de donkerste tint niet te paarsig is. Ik hou persoonlijk niet heel erg van paars. Maar ja, dat is persoonlijk. Misschien vind jij het paars wel heel erg mooi. Dat kan natuurlijk. Uh, geen probleem. Maar um, deze kleuren zijn eigenlijk geschikt voor elke kleur ogen. Ook al heb je blauwe ogen of groene ogen of bruine ogen of grijs, Het maakt eigenlijk niet uit. Ik denk dat het bij iedereen heel erg mooi zijn. Want het is vrij neutraal, maar toch heel erg draagbaar. Dus ik zou zeggen, heel erg goed gelukt en ik vind het een goede aanschaf. Ze zijn goede tinten voor iedereen en ze brengen makkelijk aan, ze blenden mooi uit, dus ideaal. Um, ja, Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en dat jullie iets van hebben opgestoken. En als je nog vragen hebt of opmerkingen of wat dan ook, dat mag natuurlijk, laat het me weten in de comments. En um, abonneer je op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En anders kun je me natuurlijk ook volgen op Instagram. Ik zou zeggen, hele fijne avond. En tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.